Hallo leuke ballonvrienden en ballonvriendinnen. Ik ben jullie ballontwister Meldi En vandaag maken we een hele mooie prinsessenkroon. Alle kleine meisjes zijn gek op een kroon. En als ze dan ook nog eens een prinsessenkroon krijgen, zijn ze helemaal in hun nopjes. Wat hebben we nodig voor een prinsessenkroon te maken? We hebben nodig een hele ballon. 260. Deze blaas je op en laat ongeveer een staartje over van 4 tot 5 vingers. Een roze ballon die je opblaast en hebt een staartje over van een viertal vingertjes. Een witte ballon die je ongeveer halfweg opblaast, zodat je nog een 6 à 7 vingers over hebt. En een klein stukje van een rode ballon. We starten uiteraard met onze hele ballon. Dit wordt de basis van de kroon. We starten met een pinch twist, gevolgd met een viervinger bubbel. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een viervinger bubbel. Opnieuw een pinch twist. Opnieuw een viervingerbubbel. En opnieuw een pinch twist. Breng dit ongeveer in een L rechte lijn. De overschot die gebruiken we voor het hoofdje te meten. Ziezo. Dus En dat gaan we verbinden met onze eerste twist, Knip de rest los. En knop dit dicht. Het overschotje kan je ook nog afknippen, zodat dit niet in de weg komt te hangen. En dit is eigenlijk de basis van onze kroon. Dan gaan we verder met onze roze ballon. Onze roze ballon, die gaan we verbinden in onze eerste pinch twist. Maak een viervingerbubbel. vinger bubbel. Gevolgd door nog een viervingerbubbel. bubbel. Verbind deze in de volgende pinch twist. Maak nu een bubbel die iets groter is, ongeveer een 5 à 6 vingertjes. Maak een pinch twist. Maak een kleine loop. Maak nog een pinch twist. Maak nu opnieuw een vijf tot zes vingerbubbel en verbind deze in deze terug. Maak nu opnieuw een drie tot vier vingerbubbel. Gevolgd door nog een 3 tot 4 vingerbubbel. En verbindt deze in onze eerste pinch twist. Breek de rest af. Of knip los. Knop dicht. En knip opnieuw het overschotje weg. En nu gaan we alles een beetje in de juiste positie brengen. Dit doen we door onze pinch twist naar voren te brengen. Nu heb je eigenlijk al een leuke prinsessenkroon. Maar we gaan het natuurlijk nog heel mooier afwerken. Met onze witte ballon gaan we tussen deze twee bubbels gaan verbinden. Maak nu een ketting van 4 à 5 bubbeltjes. Verbind in onze twee pink twists. En doe aan de andere kant juist hetzelfde. 1, 2, 3, 4, 5. Dan gaan we er hier ook 5 maken. 1, 2, 3, 4, en vijf. Knip de rest los. dicht. vint tussen deze twee bubbeltjes en knip de overschot weer lekker los nu heb je al een veel leukere kroon maar om een kroon af te werken gaan we er nog een diamant in steken dat doen we door een bubbel te maken. En deze gaan we pinch twisten. En nog een bubbel. En deze gaan we ook pinch twisten. Breng de rest af. zei dit opzij dit kan van vast komen voor andere kleine figuurtjes of bubbeltjes of andere kroontjes. Steek je bubbels door de loep. En dan heb je een mooie diamant in je kroon. En zo is jouw prinsessenkroontje helemaal klaar. Zoals eerder gezegd, kleine meisjes zijn gek op prinsessenkroontjes. En natuurlijk bij een leuke prinsessenkroon wordt altijd een leuke prinsessenstaaf. Deze kan je bewonderen in de vorige video. Heel makkelijk om te leren. Je zal er heel veel kleine prinsesjes heel gelukkig mee maken. Ik zie jullie graag in een volgende video. En vergeet niet, abonneer op mijn kanaal. Tot de volgende keer. Daag.